Hoi hi! wat fijn dat je weer luistert naar de podcast van de kinderbijbel van Bijbelshandboek.nl. Weet je nog dat God aan Sarah beloofde dat ze binnen een jaar een zoon zou krijgen? En dat Sarah toen zo moest lachen? Ze geloofde het echt niet hè? Ze dacht dat ze al veel te oud was om zwanger te worden. Maar natuurlijk was het wel echt waar. Want God had het toch beloofd? En dus gebeurde het ook. Sara werd zwanger. Abraham en Sarah kregen een zoon. En Abraham was toen al 100 jaar en Sarah 90. Ze noemden hun zoontje Isaac, want dat had God gezegd. Zo zou hij moeten heten. Weet je nog wat die naam betekende, Isaac? Vast wel. Het betekent, hij lacht. En waarom moest hij zo heten? Omdat Abraham en Sarah allebei hadden gelachen toen God zijn belofte deed, toen hij beloofde dat ze een zoon zouden krijgen. Ze lachten toen eigenlijk, uit ongeloof. Maar nu? Nu lachten Abraham en Sarah van geluk. Ze hadden eindelijk hun beloofde zoon. En dat terwijl ze al zo oud waren. Wat geweldig hè? Ze waren zo blij. Toen Isaac acht dagen oud was, werd hij door Abraham besneden. En toen hij zo groot was dat hij geen moedermelk meer nodig had, geen borstvoeding dus, mocht hij normaal eten, vast voedsel. En Abraham wilde dat vieren, want zijn zoon was nu al zo groot. En daarom maakte hij een grote maaltijd. Het was feest en iedereen was blij. Vooral Abraham en Sarah natuurlijk, heel, heel erg blij. Maar twee mensen op het feest waren niet zo blij. Dat waren Hagar en Ismaël. Zij waren helemaal niet blij met Isaac. Ze waren jaloers. Jaloers omdat Isaac nu alle aandacht kreeg. En hij zou later ook de erfenis krijgen. Hagar vond dat niet eerlijk. Want Ismaël was ook de zoon van Abraham, hè? En hij was er eerder dan Isaac. Maar zoals het heel vaak gaat in de Bijbel, ging het nu ook. De tweede zoon voor de eerste god had zijn verbond met isaac gesloten en niet met ismaël ismaël was al een grote jonge man geworden en op het feest voor isaac deed hij heel erg flauw en isaac werd steeds door hem uitgelachen sarah was daar een beetje boos over nou eigenlijk niet eens een beetje hè? erg boos ze zei tegen abraham stuur die slavin hager weg met haar zoon ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met dat kind van haar, die Ismaël. Dat mag niet gebeuren. Abraham werd daar niet blij van, want Ismaël was toch ook zijn zoon? Die kon hij toch niet zomaar wegsturen? Maar God zei, maak je geen zorgen over Ismaël. Je moet doen wat Sarah zegt. Alleen de kinderen van Isaac zijn later jouw familie, jouw echte nakomelingen. Maar omdat Ismaël ook een zoon is van jou, zal ik ervoor zorgen dat er later ook een volk van Ismaël zal zijn. Abraham was nog steeds niet vrolijk, maar hij deed natuurlijk wel wat God had gezegd. Hij stuurde Hagar en Ismaël de volgende dag weg en hij gaf ze brood en water mee. Ach, ach, ach, daar liepen Hagar en Ismaël op zoek naar een nieuw huis. Maar waar? Waar moesten ze naartoe? Hager koos ervoor om naar het zuiden te lopen, in de richting van Egypte. Maar de weg was zo lang en de woestijn is zo groot. De zon brandde op hun hoofd en het was een hele zware tocht. Ze namen steeds kleine slokjes water uit de waterzak die Abraham had meegegeven, tot het op was. Oh, oh, oh! Ze liepen nog steeds in de woestijn en ze waren verdwaald. En ze hadden geen water meer. En er was ook nergens een put te vinden. Dat was natuurlijk niet lang vol te houden. Hagar keek naar Ismaël. Hij hield het ook echt niet meer vol. Ze legde hem onder een struik in de schaduw. En zelf ging ze een eindje verderop zitten. Ze wilde niet zien hoe haar kind zou sterven van de dorst. Ze begon te huilen. Maar God hoorde de stem van Ismaël. Ismaël had hem geroepen en hij stuurde een engel naar Hagar om te vertellen dat ze naar Ismaël moest teruggaan. Hij zei, help Ismaël overend en houd hem goed vast. Hij zal zeker niet sterven. Hij zal kinderen krijgen en uit hem zal een groot volk komen. Hagar keek op en ze droogde haar tranen. Toen zag ze opeens een put. Het was net alsof de heer haar de put zelf had aangewezen. Gelukkig. Ze liep zo snel als ze kon naar de put om de waterzak te vullen en toen rende ze naar haar zoon en ze riep Ismaël, kijk ik heb water gevonden. Ze hielp Ismaël overeind en gaf hem te drinken en daar werd hij snel weer een stuk fitter van. Gelukkig. Toen Ismaël genoeg had gedronken, nam Hagar zelf ook. Ze had ook zoveel dorst. En daarna vulden ze de waterzak nog een keertje bij de put. Zo, nou konden ze weer verder gelukkig. Ze hadden het overleefd. Ze gingen uiteindelijk wonen in de woestijn van Paran en Ismaël werd jager. Hager koos voor hem een Egyptische vrouw uit om mee te trouwen. En dat ging goed met Ismaël. Daar zorgde God natuurlijk wel voor, want dat had hij beloofd. En de volgende keer is er weer een nieuw verhaal. Luister je dan ook weer? Tot dan! Hi hi!